We werken allemaal veel van thuis uit. En dan is een goed internetabonnement heel belangrijk. Christophe, onze telecom-expert, is er komen bij zitten. Christophe, wat wel vooral opvalt, is wij zijn een pak duurder dan de buurlanden. Ja, dat klopt. De prijzen in België zijn, zijn inderdaad een pak duurder dan onze buurlanden. En dat komt eigenlijk omdat die bepaald worden door enkele grote spelers. Maar, maar dat betekent niet dat je toch nog kan besparen op je, op je internetabonnement. Er zijn, kleinere spelers met goedkopere formules. Denk bijvoorbeeld aan, aan Scarlett loco. Die aan 32 euro per maand hebben die een internetplan wel met een iets lagere snelheid. Ga maar tot 50 eh, megabit per seconde. Dat is weinig? Uh, dat is betrekkelijk weinig, aangezien dat de norm toch eerder richting de 100 eh, megabit per seconde gaat. Maar daar heb je ook een aantal formules die goedkoper zijn dan de, dan de grotere spelers. Uh, die kunnen we terugvinden bij Mobile Vikings, EDP-net, United Telecom. Uh, terwijl dat bijvoorbeeld abonnementen bij Telnet en Proximus toch eerder richting de boven de 50 euro per maand gaan. Maar die 100 megabit per seconde, dat is in principe genoeg voor een gewoon gezin? Dat is genoeg voor een gezin om comfortabel te internetten, zelfs te streamen, uh, audio, video, maakt niet uit. Uh, maar ga je meer, ga je intensiever het internet uh, gebruiken, met z'n allen met meer toestellen verbonden zijn. Uh, online gaming, uh, streamen in hoge resolutie. Uh, dan is het toch wel noodzakelijk om naar een hogere snelheid te gaan. En dan een duurder abonnement ook. En dan een duurder abonnement dat eerder richting de, well, tussen de 60 en 70 euro per maand toch zal uitkomen. Uh -huh. Stel dat je daar ook nog digitale tv bij wilt, bij wie ben je dan het goedkoopst af? Uh, digitale televisie uh, wordt altijd eigenlijk gebundeld samen met internet. Dus je hebt, je hebt de twee sowieso. En dan zit je bij Orange het goedkoopst af omdat je net onder de 60 euro per maand uitkomt. Terwijl een Telenet en Proximus toch eerder boven die 60 euro zit. Maar Christophe, wie neemt er nog digitale tv? Ja, dat klopt. Steeds meer mensen kiezen ervoor om, om dat niet meer in hun bundel te nemen en, en daarop te besparen en, en te gaan kijken naar die uh, aparte streamingsplatformen, het zij betalend of het zij gratis. En de operatoren hebben dat ook gemerkt en die hebben daar nu ook op ingespeeld door zelf met een streaming-applicatie te komen. Dan heb je een beperkt aantal zenders, maar wel voor een veel goedkopere prijs. Ongeveer de helft per maand ten opzichte van een traditioneel televisieabonnement. En zo kan je ook weer besparen. Ontdek ook hoe jij dat kan doen via deze link.